Hey, welkom. Alsonderaf.nl brengen we graag initiatieven in Arnhem verder. Omdat we zo nieuwsgierig zijn, gaan we vandaag een kijkje nemen bij zo'n initiatief. Doreen, hoi. Welkom bij Vitale Verbindingen. Ik ben Doreen. Komen jullie mee? Dus Doreen, wat staat vandaag op de planning? Wij hebben vandaag workshops in de zomerschool. We doen de zomerschool omdat we willen zorgen dat er voor mensen die niet op vakantie gaan ook een dagdeling in de zomer is. Wij zijn een club van ervaringsdeskundigen. Wij geven onder andere voorlichtingen. maar hebben ook een inloop met soep en met pannenkoeken waar mensen kunnen komen voor een oor. Digitale verbindingen groeien nog elke dag en uh, er komen steeds meer mensen met een hulpvraag bij ons. Um, voor de toekomst willen we eigenlijk zorgen dat we nog meer vrijwilligers krijgen om deze mensen ook goed te kunnen helpen. En heb je nog tips voor ons, Dorien? tip voor de mensen die zelf iets willen doen in hun eigen wijk. Um, ga op zoek naar gelijkgestemden en ga samen kijken waar de behoefte ligt onder de bewoners. En ga samen kijken of je daar iets mee kunt. Wil je meer weten over initiatieven in Arnhem of hoe je zelf iets start? Kijk dan op onderaf.nl